Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit leuke meisjes baby mutsje maken en het is zo'n lief, eh, schattig mutsje dat ik eh, ook dit wil uitleggen aan jullie, want het heeft een paar verschillende steken en daardoor maakt dit mutsje ook een ja meer een mutsje dat je echt ziet van eh, ja dit is gewoon met de hand gemaakt en dit kan je gewoon nergens kopen zo leuk. Dus uh, ik vond dit een leuk uh, kraamcadeautje voor iemand. Ja, weet je wel, dat je dan gewoon een kennisje en die vraag van, kom je kijken? Dan uh, neem je een lief mutje mee. Ik uh, heb deze gehaakt van, uh, ja, eigenlijk van restjes wol, maar ik heb nu dus even nieuwe wol gehaald. En die heb ik gekocht bij Zeeman. En het is een super soft. En een super soft uh, behoor je te haken van op naald 3 tot 4 en uh, ik gebruik ook hiermee naald nummer 4, ik heb grijs wit en roze en je hebt dus nodig haaknaald nummer 4 een schaartje en een centimeter en dan gaan we beginnen met het opmeten van het mutsje en het opmeten, ja je kan ook standaard maten op internet zoeken maar ik heb een die maat heb ik al een keer opgezocht maar dit mutje heb ik al klaar liggen dus ik zal het nog een keer meten dit is dus 16 keer 2 is 32 centimeter dus je begint met een uh, rij losse en ik zal eventjes een haaknaald groot pakken. Dus je hebt ook nog nodig haaknaald nummer 5 om de beginlussen op te zetten. En dan kom ik weer bij je terug. Ik heb nu haaknaald nummer 5 erbij gepakt. En je begint met een opzetlus. En ik begin deze keer met grijs maar je kan natuurlijk alle kleurtjes, dit is echt de fuchsia kleur, dit is zo roze en wit, maar je kan alle kleurtjes gebruiken die je wil, maar ik ben ook wel benieuwd met een grijze rand hoe dit eruit komt te zien dus we gaan losse haken tot het gewenste aantal en dit was 32 centimeter dus 1, maar je hoeft dan niet meer te tellen, hè? je pakt gewoon wel een grotere haaknaald en dan ga je de gewenste omtrek van het hoofdje dan ga je losse van maken lekker losjes haken want daar zie je straks niks meer van anders wordt het ook lastig met de eerste toer dus lekker losjes je steken haken heel klein, zie je? Maar we zijn er al bijna, ja ik zal er nog twee bij doen beter iets te groot dan te klein dan sluit je de ring hier in de laatste of de toer, de begin lossen, dan sla je weer de draad om je haaknaald en je haalt hem door. En dan heb je een begin van een mutsje. Dan beginnen we met stokjes. Dus we doen 3 lossen. En dan ga ik even, ben ik vergeten van haaknaald veranderen. Je pakt nu dus de haaknaald waar je mee haakt. Haaknaald nummer 4. En dan gaan we in elke steek een stokje zetten. en als je op het eind van de toer bent dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer met stokjes en die sluiten, we. ja ik altijd hier gewoon in en ik pak een halve vaste, sluit je de toer dan ga je 3 lossen en dan gaan we nu relief stokjes maken om een beetje dit effect te krijgen dat je een boordsteek krijgt gaan we een keer omslaan, gaan we achterlangs voor het stokje en we gaan een keer omslaan en dan ga je het volgende stokje aan de voorkant oppakken en weer achterlangs en weer voorlangs en weer achterlangs insteken en weer voorlangs, en weer achterlangs, en weer voorlangs en weer achterlangs, en weer voorlangs kijk en dan krijg je dit boord effect zie je het? en op het eind van de toer zie ik je weer terug en we zijn nu op het einde van de toer voor het boordje en dan gaan we de volgende gaan we um, vast te maken en um, dat doen we met dezelfde kleur dus we sluiten eerst de toer een losse en dan in elke stokje voorgaand stokje een vaste en dan zie ik je op het eind weer terug we zijn op het einde van de toer met vaste en ik heb al een uh, ander kleurtje aangeknoopt maar we sluiten de toer met een halve vaste en omdat ik al een ander kleurtje heb aangeknoopt kunnen we gewoon met de witte verder 1 2 3 lossen en dan in elke steek een stokje Dat is wel makkelijk omdat je dan al uh, natuurlijk die vaste gehad hebt dus dan kan je makkelijk in elke vaste een stokje steken en dan zie ik je op het einde van de toer weer terug we zijn nu klaar met een, het randje met stokjes en dan gaan we nu met roze verder de toer sluiten we met een halve vaste En nu gaan we lichtroos pakken. En die ga ik ook weer even knopen Even het witte garen afknippen. En dan pakken we nu het lichtroos en dan doen we drie losse 1 2 3 dit werken we straks wel iets netter af en dan gaan we deze toer maken met 3 losse, 4 lossen. en dan slaan we er een over en een vaste 4 losse en een vaste en dan gaan we hier 2 stokjes een losse 2 stokjes doen nou, 4 lossen. even kijken dit is het eerste stokje 1 2 3 4 losse en we slaan er eentje over dus we gaan in het tweede zetten we een vaste en dit is te veel hoor, dit. alhoewel dit is het eerste stokje, we gaan het nog even verder proberen, dan weer 4 lossen slaan we er een over en een vaste hierin ja dit kan wel en dan gaan we deze waaier maken met twee stokjes, een losse twee stokjes in hetzelfde in dezelfde opening en slaan we er ook even een over dus we slaan er een steek over dus deze hebben we nu een vaste, deze slaan we over en dan gaan we hier een waaiertje maken van twee stokjes een losse en twee stokjes en dan slaan we er weer een over en die zetten we vast hier met een vaste en deze toe gaan we dus zo doen 4 lossen 1 overslaan een vaste 4 lossen 1 overslaan een vaste 1 overslaan en de waaier maar we gaan het samen ook even doen 1 2 3 4 lossen 1 overslaan en een vaste 4 losse, 1 overslaan en een vaste en nu weer 1 overslaan en we gaan hier een waaiertje van 2 stokjes, een losse 2 stokjes doen zo gaan we de hele toer afmaken, dus we slaan er één over elke keer en dan zetten we een vaste, dus hier hebben we deze moeten we overslaan, hier zetten we een vaste in kijk dan sluit dat waaiertje mooi en dan gaan we boogjes van 4 lossen maken 1, 2, 3, 4, 1 overslaan, een vaste, 1, 2, 3, 4 1 overslaan, een vaste en dan gaan we 1 overslaan en dan gaan we hier weer een waaiertje inzetten van stokjes 1, 2, een losse en in dezelfde opening weer 2 stokjes en die zetten we weer vast, deze slaan we over in de tweede en dan is dit de volgende toer en dan zie ik je op het einde weer terug we zijn nu op het einde van de toer met het waaiertje en de en de boogjes en dan kom ik hier uit met twee boogjes en dan moet ik nog een waaiertje gaan doen dus we slaan één over en we gaan hier in deze steek nog twee stokjes een losse en twee stokjes doen en een baaiertje moeten we onderaan vastzetten met een vaste maar nu is dit het begin van de toer dus we haken even de haaknaald of de draad omhoog dan ga steek je in en je haalt even je draad op je steekt in en je haakt je draad op zo en dan zijn we weer in het begin zeg maar van de toer en dan gaan we nu boogjes maken. Weer met vaste en losse. We gaan nog eentje draad omhoog halen. Dus insteken en doorhalen. En dan gaan we nu vier lossen maken. 1, 2, 3, 4. En ik ga even marker pakken, zodat je weet dat je hier bent gebleven. dit is het begin van de toer dan steek je marker in en dan ga je als je 4 los hebt gedaan ga je in het boogje een vaste maken dan weer 4 lossen 1 2 3 4 en dan weer in het midden hiervan zetten we een vaste insteken omhalen nog een keer omhalen en dit is de vaste nou het begint wel heel hard te regenen dan weer 4 lossen en dan gaan we weer in die boogjes een vaste zetten en dan weer 4 lossen en dan weer in het boogje een vaste en dan weer 4 lossen In het middenste van het waaiertje weer een vaste, dus de deze toer is alleen 4 losse, vaste, 4 losse en vaste, 4 losse en vaste. en Zo kom je elke keer uit, dus 1, 2, 3 4. En dan zie ik je op het eind van de toer weer terug. We zijn nu op het einde van de toer, nog één vaste. En doordat je een marker hebt gezet, is het toch wel makkelijk dat je ziet waar je toer begint. En het is dus hier bovenaan bij de marker. Dus we moeten nog een keer 4 lossen doen. We eindigen de toer in het midden hier met een halve vaste. En nu ga ik van kleurtje veranderen. Weer een keer grijs en met drie losse. En dan gaan we deze toer nog een keer en ik zet even de marker. Ook weer in het begin, we hebben de eh, drie losse We doen er nog een bij, vier en dan zetten we weer in elke opening vaste 1 2 3 4 en omdat we nu allemaal boogjes hebben is het in elk boogje een vaste en weer 4 lossen en in elk boogje een vaste 1 2 3 4 en in elk boogje een vaste en zo maak je de toer af totdat je op het einde bent dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer en we zetten deze nog even vast met een vaste. En hier betekent dat we nog 4 lossen moeten doen: 1, 2, 3, 4. En die gaan we hieronder weer vastzetten met een halve vaste. En ik zie dat ik het draadje meetrek, dus die moet ik even nog aan de achterkant goed. Naar beneden werken. Dan weer de volgende toe met zit een beetje in de weg. 2, 3, 3 lossen. En dan beginnen we weer aan de volgende. Dus je zet de marken weer even aan het begin. Van de toer en na die drie lossen zetten we hier weer een vaste. en We gaan nog een toer maken met 4 lossen. Uh, sorry, we gaan nu drie lossen doen: 3 lossen en een vaste. 1-2-3 en een vaste, dus de volgende toe wordt 1 2 3 en een vaste 1 2 3 en een vaste 1 2 3 en een vaste 1 2 3 en een vaste in de opening 1, 2, 3 en een vaste in de opening zo. En zo maak je deze hele toer af en deze wordt dus kleiner doordat je nu met drie losse ertussen tussen doet en op het einde zie ik je weer terug we zijn weer op het einde van de toer met drie losse en een vaste en we gaan hier nog een vaste in maken en we zijn weer op het begin zeg maar waar we weer een nieuwe toe gaan maken en ik knip eventjes de roze draad af dan gaan we nog een keer 1 2 3 lossen en nu gaan we weer gewoon verder in het rond en ik haal de marker eruit want we gaan toch alleen maar in het rond nu haken. en je ziet wel aan de draadjes waar je ongeveer van kleur kan wisselen dan ga ik hier in die opening een halve vaste en dan gaan we weer 1 2 3 lossen en in de opening weer een vaste en deze toer gaan we weer 3 lossen Opening een vaste en ik bedenk me, ik leg toch even de marker erin, Want anders weet je echt niet meer. Uh, het is ook niet, niet uh, alleen maar doorhaken met drie lossen en een vaste, dus 1, 2, 3. We gaan daar ook nog andere dingen doen, dus het is wel belangrijk dat we eventjes uh, een marker erin zetten. we gaan zo de hele toer weer afmaken en dan zie ik je weer terug op het einde van de toer we zijn nu op het einde bijna van de toer met uh, 1 2 3 lossen en een vaste 1, 2, 3 lossen en in elke opening een vaste en ik ga dadelijk met een ander kleurtje beginnen, dus dan kan je vaste erbij nemen. 1, 2, 3 en nog een vaste. En dan zijn we weer bij het begin van de toer. En die sluiten we dan met een halve vaste hieronder. Even dat de marker eruit halen. Kijk hieronder sluiten we hem met een halve vaste. Zo. Schaartje pakken, afknippen en het draad doortrekken, en dan begint het al op een mutje te lijken en nu pakken we een bolletje wit Wel even het begin zoeken momentje hoor, ga ik even het begin zoeken Nu heb ik het begin en um, ja ik knoop hem er even aan vast en dan steek ik mijn haaknaald door die eerste opening en dan haal ik even de draad op en dan pak ik drie losse. En uh, dan pakken we nu dus de stokjes en doen we twee stokjes in elke opening. En een stokje op de vaste. Ja, dus dit telt mee als een stokje. Dan doen we nog één stokje. En op de vaste weer een stokje. En dan weer in elke opening twee stokjes en dan weer op een vaste, ook een stokje, dan weer twee stokjes in de openingen, 1, 2, en op de vaste ook een stokje en zo maak je de hele toer af dus twee in de uh, opening en één stokje op de vaste en op het eind van de toer als je hier bent, dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer van de stokjes 2 stokjes in de opening en een stokje op de vaste en nu sluiten we de toer hier bovenaan in de derde losse met een halve vaste en ik vind dit eigenlijk nog een beetje een lelijke opening dus ik ga nog eentje terug En ik maak nog een stokje hier tussen, ik weet ook niet hoe jij uit bent gekomen hoor. dus ik vind het mooier om nog een stokje tussen te zetten en dan sluit je met een halve vaste, Zo. dan gaan we weer 3 omhoog en nu gaan we, uh, dit wordt dan het uh, eerste stokje en dan gaan we nu een um, twee stokjes overslaan en hier een vaste inzetten met drie lossen. 1 2 3 en we gaan een vaste zetten in de 1 2 in de derde dus insteken draad ophalen nog een keer draad ophalen en door 2 en dan gaan we weer 1 2 3 lossen doen we slaan de 1 2 over En zo gaan we de hele toer afmaken. En op het eind hier, dan zie ik je weer terug. En we zijn alweer op het einde van de toer. We doen nog drie lossen. En die zetten we hierin vast. Onderin, in dat laatste stokje van die vorige toer, daar zet je hem in vast. En dan gaan we de draad even omhoog werken. je steekt hem dus in je haalt je draad op en je steekt nog een keer in die lus en je haalt je draad op zodat je draad weer even omhoog uh, zit dan kom je iets hoger uit en dan gaan we nu weer 1 2 lossen en een vaste in de opening doen en dan weer 2 lossen en een vaste in de opening en dan weer 2 lossen en een vaste in de opening dus deze toer wordt twee lossen en een vaste in de opening en dan zie ik je hier weer terug en we zijn weer op het einde van de toer nog twee lossen dan moet je even kijken dat je eigenlijk hier, hier in deze opening kan je gewoon insteken en een halve vaste maken en dan ga je weer een 2 lossen en een vaste in de volgende opening doen en weer een 2 lossen en een vaste in de opening en 2 lossen en een vaste in de opening en deze toer ja die kan je nog 2 3 keer herhalen dus ik ga hem nog drie keer doen en dan gaan we met een andere tool beginnen dus nog drie keer zo dit rondje van twee losse en vaste in die opening en dan zie ik je weer terug we hebben nu als het goed is uh, drie keer het rondje gehaakt en dan uh, krijg je een beetje dit idee en je ziet natuurlijk aan je aanhecht uh, touwtje hier aan je draadje dat je hier weer op het einde bent en dan gaan we nu met roze verder maar eerst moeten we deze draad even zeg maar afhechten, en die zet je gewoon in de volgende opening vast met een halve vaste even een schaartje pakken Zo, en die hechten we later vast ik knoop hem nu even gewoon hier aan. Het touwtje is wel heel lang, dus even iets afknippen. En dan gaan we nu weer verder met de roze kleur. En deze toer wordt weer hetzelfde als deze door, dus twee stokjes in de opening en een stokje op de vaste. Maar je begint dus met uh, drie lossen en je haalt je haaknaald door een opening, of door die opening die daar uh, de volgende is. Dan haal je je draad op en dan zet je weer even drie lossen en dan zet je hier nog een stokje in deze opening. En ik zit te denken om een draadje mee te nemen nu, allebei dan heb je ze ook meteen afgewerkt, dus je houdt ze hierboven in die vaste zet je nog een vaste en die draadjes neem je dan mee om af te werken dan weer twee stokjes in die opening en dan weer een stokje op de vaste en dan met twee stokjes in de opening en zo maak je de hele toer af en als je weer hier bent dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de toer en we sluiten de toer hierboven in met een halve vaste is hij mooi dicht en we zetten er één losse bovenop, um, want we gaan nu een vaste een losse een vaste een losse doen, dus we doen nog één losse en dan slaan we een stokje over en dan gaan we in de volgende een vaste doen en dan weer een losse, een overslaan, een vaste, een losse, een overslaan, een vaste, een losse, één overslaan een vaste, een losse en een overslaan en dan wordt dit de volgende toer en als je op het eind hier bent, dan zie ik je weer terug dan zijn we aangekomen op het einde van de toer hier met een vaste pakken we nog een losse en die zetten we hierin in deze opening vast met een halve vaste dan gaan we nog een omhoog en dan gaan we weer een losse en dan in deze volgende opening tussen die vaste in. Weer een vaste en weer een losse. En in de opening weer een vaste en weer een losse. En in de opening weer een vaste. En zo gaan we deze toer helemaal doen. Dus eigenlijk een soort korrel steek, Op het eind zie ik je weer terug. we zijn op het einde van een vaste, een losse, een vaste, we doen nog een losse dan gaan we hierin voor de toer te sluiten deze opening met een halve vaste dan nog een losse omhoog En dan gaan we nu alleen nog maar vaste doen dus in elke steek een vaste in elke steek en dan zie je aan die veetjes natuurlijk hè? dus een vaste op de vaste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 Maar soms is het een beetje lastig om te kijken omdat het toch natuurlijk wel een klein babymutje wordt maar uh, ja, deze toer gaan we dus allemaal vast te doen en straks dan binden we de, het mutje helemaal zo dicht en dan wordt het een echt mutje. maar we gaan nu een toer vast te doen en als je hier op het einde bent dan sluit je de toer weer met een halve vaste je gaat weer een omhoog en dan doe je nog een toer Alleen maar vaste en daarna zie ik je weer terug. We zijn nu aan het einde van de tweede toer, vaste en die gaan we weer sluiten met een halve vaste en dan beginnen we met een ander kleurtje. Kleurtje, sorry. En ik ga hem toch weer even vastknopen, schaartje een roze kan even aan de kant Eén losse en dan ga ik um, een vaste uh, erin steken en dan ga ik een vaste overslaan en dan steek hem in de volgende een vaste en dan weer een gewone vaste dus twee vaste naast elkaar en dan slaan we er een over en dan weer twee vaste aan elkaar We slaan er één over en dan zetten we de twee vaste in. En we slaan er één over en we zetten twee vaste. Zo doe je de hele toer en dan ga je hierop uh, sluit je de toer met een halve vaste je zet er één losse op en dan ga je de volgende toer met allemaal vaste maken en dan zie ik je weer terug we zijn nu klaar met het grijs, tenminste met deze toer en je hebt de toer gesloten met een halve vaste, kijk en dan krijg je al een heel leuk dadelijk wordt dit zo de bovenkant begint al echt en straks dan trek je dit zo aan en dan wordt het een echt mutje en nu ga je nog um, even kijken hoor een randje twee uh, randjes met vaste met wit maken en twee randjes met vaste met roze en als je daarmee klaar bent dan zie ik je weer terug en dan gaan we het mutsje sluiten dus twee randjes nog met wit, twee randjes gewoon vaste op een vaste en twee randjes roze vaste op een vaste we hebben nu twee toeren wit en twee toeren roze gedaan en we sluiten de toer met een halve vaste en je trekt een lange lus nu aan je draad ga eerst even een schaatje zoeken. Dat is natuurlijk niet handig als je je schaatje niet bij de hand hebt. Maar um, je trekt dus aan de lus en je houdt een beetje een lange draad aan. En dan knip je hem af. En nu gaan we die lange draad. door een stopnaald heen. En nu gaan we in elke steek de draad doorhalen. Handigst is als je eerst eventjes de binnendraadjes afwerkt. Maar ik ben nu even aan het uitleggen hoe dat we Dadelijk het mutje sluiten. Dus in elke steek de draad doorhalen van achter naar voren en van voor naar achter. En ik zie je op het eind weer terug. We hebben nu de draad eh, van voor naar achter getrokken door eigenlijk door elke eh, steek en dan trek je aan de draad en dan sluit het mutsje zich goed aantrekken, maar uitkijken dat de draad natuurlijk niet knapt en dan steek je, je draad door naar het midden en dan draai je je mutsje om en dan ga je nog even zorgen dat het bovenste goed dicht zit en dan ga je het goed afvechten en dan steek je gewoon naar de overkant toe, maar je moet wel zorgen dat je het niet aan de je goede kant ziet, dus we gaan goed afvechten, een paar flinke steken zodat het echt het mutje goed dicht zit je pakt gewoon een stukje stof of een stukje waar je makkelijk de draad in kan steken En op het laatst haal je het naald erdoor en je kan je draadje afknippen en dan is je mutje klaar dan draai je hem weer naar de goede kant. En je hebt een heel leuk, schattig babymutje. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag een duimpje omhoog hieronder en abonneren voor allerlei leuke nieuwe video's. En dan uh, zie ik je weer uh, bij de volgende video. En uh, graag abonneren hieronder op mijn foto. Uh, als je daarop klikt en dan, uh, ja, dan krijg je automatisch de nieuwste video's. Dankjewel voor het kijken en veel haakplezier.